Welcome to Pulse Model Train Stuff. Um, this is the last bit of the video I'm going to do in English. I've decided to switch back to Dutch. Um, doing it all in English is, has proven to be more difficult uh, than I thought, and it's uh, not giving me the, um, <coughs> the reward I was hoping for. So thanks for watching, and vanaf Hey, dus in Nederlands. Ik ben de laatste dagen bezig geweest met mijn laptop DC Een Arduino met Motor Shields. Hier een voeding. Wat kabels die achterdoor lopen en een locomotief met een decoder. Het grootste deel van de dag ben ik kwijt geweest aan haar uit te vinden dat de decoder niet werkte. Maar inmiddels. Heb ik het zover dat als ik hier op een knopje druk, dat de lampen aangaan en weer uit. Vanaf mijn laptop. Is haast niet te zien. Maar toch. En even kijken, ik wil hem laten rijden. Um, goed, de baan is erg vuil dus. Ik dit stoppen, Yes en terug. Dus alle onderdelen werken nu. Um, ik ga eens kijken wat er met de oude decoders aan de gang is en ik ga een uh, video maken over hoe je dit in elkaar zet. Uh, wat er voor nodig is om dit zelf te doen. En, uh, uh, hoeveel het uh, uiteindelijk mij gekost heeft, want um, dit alles bij elkaar, uh, decoder, Arduino en die voeding is denk ik een stuk minder dan uh, de meeste dingen die je in de winkelkanten klaar kunt kopen en ik vind dit eigenlijk veel leuker. Dus um, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.